Uh, de drijfveer achter Engineer is dat we het mooi vinden wat techniek doet voor je. En dat we de industrie die dat maakt, die techniek maakt, de maakindustrie, willen helpen om daar uh, coole dingen in te maken, in door te innoveren, in door te gaan. En dat is wat ons eigenlijk drijft, hè, om die maakindustrie te helpen. Ik vind het leuk dat ik een heel jong team heb, dus uh, de leeftijd is allemaal een beetje rond mijn leeftijd. Er zijn veel uh, jonge engineers, mensen die uit andere werelden komen, die uh, de katwereld uh, leren kennen via ons. Leuk is aan de support dat je bij iedere klant even mee kan kijken. Je kan even zijn model zien, kijken hoe ze het hebben opgebouwd, wat voor markten zitten. En dan ga je weer weg en dan ga je naar de volgende klant. Dus je kan uh, van heel veel klanten zien uh, hoe zij werken, wat voor producten ze maken. En je spreekt met die engineers iedere dag. Nou ja, omdat je zoveel diversiteit hebt en omdat er zoveel in de software zit, uh, ben je eigenlijk constant bezig om jezelf te... Uh, uh, te, te, ja, te verbreden op alle vlakken die er maar zijn. Uh, heel veel leren, heel veel kennis, heel veel constant elke dag weer alles leren. En dat doe je dan op zoveel verschillende vlakken dat je eigenlijk ook nooit te veel raakt. Ik ben ervan overtuigd dat je alles kunt leren als je iets wil. Je hoeft er niet een bepaalde achtergrond van te zijn, je moet je verdiepen in, in, in je klanten. Je moet dat interessant vinden. En... Dan komt de rest vanzelf. Ik denk dat we met een klant een connectie hebben alsof die bijna een collega is. En ik merk dat meer klanten dat ook met ons kregen. Dus we zijn wel heel professioneel met ze, maar we zijn heel open en eerlijk met ze. En ik merk dat ze daar heel goed in meegaan. Dat we gewoon heel eerlijk met de klanten zijn. We kunnen hierheen en weer sparren, we zeggen waar het op staat. Het zorgt voor een hele mooie werkrelatie nou, met klanten en de collega's. We hebben heel veel diverse klanten die in allerlei vakgebieden zitten. En die hebben allemaal, ja, staan die eigenlijk aan, aan de top in hun vakgebied. En door gewoon met ze te praten en hun ene keer verhalen te horen, andere keer hun problemen te horen... ...weet je ook wat er speelt en, en, en leer je gewoon van allerlei, ja, alle, uit elk vakgebied leer je steeds weer wat nieuws. Wat ik mooi vind aan mijn medewerkers is als ze groeien. He, dus je, je, je kan een hele hoop medewerkers hebben en dat is fantastisch als ze goed werk verrichten. Maar het allermooiste als mens um, zie je dat als een medewerker groeit, ja dat is ja, ik weet niet, dat, dat vergult mij, zeg maar, dat vind ik cool.